Sintje! Oh, Mascha! Oh, Masha! Oh, Masja, jullie voor de foto's! Oh, Sintje! Mag ik je ogen schoonmaken? Kom eens. Kom eens. Kom eens. Mascha. Sintje! O, oh, Sintje! Oh, je hebt een vieze oog, Sintje! Mag ik hem schoonmaken? Kom eens! Hé, hey, wat wordt het? Als? Ik snap het! Hé, hey, kom eens! Oh, heb ik het? Ik heb het nog niet! Kom eens! Kom eens! Ik voelde het! Kom eens! Ik denk dat ik het heb, hé, hey. het is eraf, oh Sintje, oh Masja. kijk eens, dat is een lekkere wortel masha. oh Sintje, je ogen zijn weer schoon, hé, hey. Aadjes. Oh Masha. Oh Masha. Sintje. Jullie mogen niet mee. Jullie kunnen niet mee. Hey. Hey. Sintje Masha. Kom eens Masha. Masha. Masha. Masha. Hey Masha. Hey, Masha, oh Masha, hey, hey.